Ik werk sinds enkele maanden met de master van ProNails. Na jaren ervaring met ProNails, na ze zijn overgestapt van een ander merk, ben ik doorgegaan met de master. Voor mij een topproduct. Niet alleen ga ik sneller, ik werk efficiënter en gewoon ook beter. De nagels zijn sterker, mensen hebben geen problemen en voor mezelf is de agenda veel vlotter. Hun planning is beter, maar ook de mijne. Want op een klein 40 minuten ben ik helemaal klaar. Hoe is mijn planning nu net veranderd? Wel heel eenvoudig. Ik doe nu twee klanten in de plaats van één. Dit zorgt ervoor dat ik s'avonds op tijd kan stoppen, in mijn geval voor mijn kindjes, of eenvoudigweg tijdens de feestdagen, drukke periode, zomerperiode, gewoon wat later kan werken en veel meer klanten op één dag kan doen. Dit is goed voor mij, voor mijn agenda en voor de klant. Ik stel veel minder mensen teleur en eigenlijk beter voor